Dat is eigenlijk wat je er dan zegt. Ja. Het ja. Ja. Ja. is ook wat leuk ja, om s'avonds ja. erin te komen. Ja. En wat heb je nu nodig om s'avonds daar te zijn? Nee, dus in lichtjes, nee, maar is er genoeg? Ik, ik ben echt zo overdag. Okay. Maar stel inderdaad, wat, wat jullie nu eens voorstellen, dat er mooie lichtjes zijn. Misschien horeca dus? Ja, of met de barbecue, dan ben ik er wel s'avonds. Maar ja. Ja. dan is het langer licht natuurlijk. Ja, nu is het licht. Ja, dus dan, dan doe je het wel wat... Klik maar terug in de Wat hebben we nou meer hier? We hebben een. Bootjes. Er... Bootjes, denk ik. Nee, nee, nee. Ja, ik ben al. Ik kan mij hier overal plaatsen. Nee, nee, nee, nee. Wat hier? Ja, dit is ja, een beurt ja, toch? Een volleyball. Oh, maar ja, gewoon tuurlijk. met buiten, gewoon ze lekker spelen. Lekker ja, velden, doe maar zelf wat je wil. Maar er zijn natuurlijk ja. nu al heel veel velden. Ja. ja. Dat is ook wel waar. Ja, dat weet ik niet hoor. Of er nog ja. meer bij moet. Maar, maar, maar geen volleybal. Nee, maar als je het het water in netje hangen. Ja, precies. Je zou eigenlijk zo'n multifunctioneel netje moeten hebben, wat voor en tennisbaan en volleybal, dat je dat gewoon kan afwisselen. Ja. En wat had je nog meer voor leuke dingen? Het speurtocht. Oké, die mag wel kapen. En zoals het water gaan gebruiken, natuurlijk. Dus nu kijken we er allemaal naar. Maar als je iets van, als je een watersport kan doen, is wel heel leuk. Watersport. Maar is dat mogelijk met boten? ja, dat... Maar is dat hier een rijbaan je dat vindt Water, water skiën achter de boot. ik zie al helemaal nou ik. Heerlijk, je ja. we, we nemen even een haakje, die gooien we uit, zo'n lijntje. Ja. En dan... okay, dat kan Als je levensmoe bent. Ja. Is... ja, en dit voor ouderen ja, dat zie je ook ja. in het Transwijkpark. Ja, een de... ja. maar die is ja, hier hè? is hier een Ook ja. okay, ja. hier. Uh, ja, bij de, de, de die twee jongetjes naar het water, daar is ook een zeildoelbaan. Oké. tussen En dat zie je ook echt trekken. Maar ik weet niet of die al opgeknapt is. Maar dat nee, dat in Franswijk wel. Dan, nee, maar ook op hier, okay, dan spelen ze wel echt ook uh, ja. fanatiek. Ja. Dus dat is wel iets wat ze naar buiten houdt. En dan als je daar ja. gewoon, wat jij jouw idee van een buurthuisje ervoor, ja, kan je super. het organiseren. Ja, hij lijkt me superleuk. Nee, ja, je moet hem zelf oppakken. ik mag geen ja. niet voor. Ja, precies. Moet ja. <lacht> <lacht> die op het hoekje? Jouw energie moet erin gaan zitten. Oh, <lacht> Welk stroom het <moet> erin. Ja. <lacht> <En dan lacht> erin? En dan deze. En dan mensen. Ja. Oh, die had ik al. Maar die doen we dan gewoon nog een keer, want dat is wel belangrijk. Het zijn genoeg ouderen.